In de Gentse binnenstad, in het hartje van de studentenbuurt, bevindt zich een neoclassicistisch herenhuis van de laat 19e eeuw. Het pand is beschermd monument dat door de eigenaars volledig naar zijn oorspronkelijke grandeur werd gerestaureerd. Nu biedt het kwalitatieve huisvesting aan studenten een eigen stek waar het aangenaam is om te studeren, te wonen en te leven. Alle studentenkamers en ook enkele gemeenschappelijke ruimtes baden in het licht. Stijlvolle afwerkingsdetails en prachtige parketvloeren van La Legno, de Soterne. Wij mochten binnenkijken om u te tonen wat voor leuke interieur's je dankzij deze parketvloer kunt creëren. De Soterne is een mooie vloer uit de klassieke collectie van La Legno. Het eikenhout dat geselecteerd werd, heeft daarom een karaktervolle rustieke uitstraling. Mooi afgewerkte knopen maken deze parketvloer echt authentiek. Zorgen lichte kleurverschillen en natuurlijke schakeringen in het hout voor een prachtige hedendaagse look? Dit eikenparket werd gerookt en geborsteld en verkreeg zo dus zijn zacht wit-grijze kleurtinten, die rust brengen in de ruimte en goed uitkomen bij de jeugdige, vaak frivole accenten die door de bewoners zijn toegevoegd. Kortom, de Sauterne is een zeer mooie vloer met enorm veel natuurlijk charme. Maar het staat ook garant voor comfort en gebruiksgemak. Want dankzij de afwerking met de matte vernis vergt het nauwelijks onderhoud. Met behulp van een lichtvochtig doek en de milde parketreiniger is het makkelijk schoon te houden. Om af en toe ook de matte parket polish van Laleño aan te brengen, maak je het bestand tegen vuil en vlekken en is er extra slijtvast. Wil je nog meer weten over deze vloer en de bijhorende accessoires? Check dan zeker onze website. Ziezo, hopelijk heeft deze video je geïnspireerd bij de keuze van jouw parket. Geniet van je Laleño vloer. Bye.